Because with the love in your heart, you deserve to win. The fact that you are here from all over Europe shows that it is serious for you. And yes, that it's something to be proud of. It shows you and me that the movement cannot be stopped. Because we are not standing here for ourselves. We are standing here for the free future for our children. We are standing here because we can no longer accept any form of manipulation, any threat or any lie. We are standing here because we are not engaging in another unethical medical experiment by the pharmaceutical industry no more lies right. no more lies right. we are here because we are not longer frightened by a system that looks its own bankruptcy right in the eye we are here because we are not we are going to build a new society together That is why I'm here today to make an appeal to all fathers and all mothers: protect your children, stop the fake testing, walk away from an industry of an, walk away from an experimental gene therapy. Do not accept lies and manipulation anymore. Stand up for your own rights. Stand up for your own freedom. But above all, stand up for the future for your children. Yeah! En de big smile. Hi. Thank you. Grote ik voorbij. daar voorbij. Big smile. Thank you. Zeker kijken kijken wat nieuws YouTube. Wat nieuws? Smile! Ja, ja, ja. Hallo dames, mag ik vragen waarom jullie hier zijn? We hebben de woord voor democratie. Ja. En nu ook, ook voor de democratie? En die ook neer. voor de democratie ja. Nou, heel goed, we zijn heel blij dat jullie er zijn. Want uh, we hebben niet heel veel mensen, maar toch een heleboel. En jullie maken toch een groot verschil. Dank je wel. groetjes, doei doei. Nou, Dank u wel Ah super, Ik vind dat leuk. Ook dus weer extra. Ja, komt u maar. Dan gaan ze allemaal overal kwijt. Oh, die met Bill Gates is ook leuk. Wil je ze meenemen? Ja, natuurlijk. Ja, die met Bill Gates die is geweldig, die voorkomt. Dankjewel mensen. Super. Succes. Nee. Oh. Oh. Oh. Ah, ben op YouTube? Oh, Ja, we gaan ruim op de duizend heen hoor. To some fucking music. De hele Nederlandse bevolking wordt door haar eigen politieke leiders in een detentieregime. Wow, wow, wow, wow, wow. Een regime dat niet alleen fundamentele mensenrechten en vrijheden schendt. Wow. Maar ook menselijk bedrag. Straf. Arsen, Poor, poor, poor, poor, poor, news news news flash. Oh, you might be filming Wild My Radio. Radio. Hey, hey! Hey! We got you. Nee. Alsjeblieft. Nee, maar ik meen het echt, alsjeblieft. Omdat ze gaan inzetten, dat ze gaan spuiten, dat ze gaan aanvallen. Muziek is Muziek Muziek Muziek Muziek Wat is er gebeurd? Slachtoffer. Ja, Huis? Tranghuis. <laughs> oh, oké. <okay>. Maar iemand zegt met de gang Nee, maar de oorlog is <laughs> helemaal dicht. Allebei. waterdicht. Jordi, kom op. Nee, niet die kant.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 Ik oh. ah, dankjewel. Haha, je nee, niet druk maken, jongens. Komt allemaal goed. Et prends pas là pour le C'est pas pour la bonne chose là, hein C'est pas pour la bonne chose, hein On dit quoi C'est la dictature. C'est la dictature contre le peuple qui a bien réfléchi. Qui a bien réfléchi. Et moi, pour ça, c'est pas bien. Hein? Hein? Theyій yeah. yeah. yeah. fit